We gaan vandaag met deze leuke royal gaan we een, uh, de Happy Cardigan vest maken. Maar uh, nou, eerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar iedereen kan haken, uh, de duimpjes omhoog en alle reacties. Ik vind het zo leuk dat jullie reageren op uh, de video's en uh, ja, daar doe ik het voor. Alle reacties wil ik ook zo snel mogelijk beantwoorden. Uh, ik heb ook een kooppatroon van de, de Happy Cardigan uh, vest gemaakt. Cardigan is gewoon Engels voor uh, vest. Dus ik dacht, uh, Happy Cardigan, het is met stokjes gehaakt en stokjes en losse Dus uh, ja, het kan heel eenvoudig. Het zijn, even nadenken, uh, zes toeren ongeveer. Zes tot zeven toeren. En uh, ja, die stokjes die verspringen en dan krijg je echt een hele leuke happy cardigan en ik zou zeggen kijken abonneren duimpjes omhoog en als je reageert je krijgt een antwoord en dan gaan we gauw beginnen en dan zie ik je zo terug tot zo Om het happy cardigan vest te maken heb je nodig um, wol. Ik heb hier de Royal gebruikt. Um, dit is 100 gram en er zit 241 meter op. En hij is 100% acryl, maar hij is echt heerlijk zacht. En ik zal het kleurnummer nog even opzoeken. Het kleurnummer is 33 en het verfbadnummer is 50061 en het aantal bollen dat staat in de video hoeveel ik nodig heb gehad. De kleur komt op de video wel heel anders over, maar het is wel hele fijne wol om mee te haken. En dan heb je nodig nog een schaartje, een centimeter ik heb gebruikt haaknaald nummer 5 met een bamboe naald vind ik heel fijn haken um, ik vind steekmarkers altijd wel handig om uh, mee uh, om te gebruiken en een stopnaaldje en natuurlijk een centimeter zodat je even goed meet hoe breed um, je happy cardigan vest is en hoe en de lengte natuurlijk ook, hè? dus alle afmetingen heb ik ook opgeschreven alles staat in een uh, kooppatroon maar je kan natuurlijk ook de video volgen en dan gaan we gauw beginnen haaknaald nummer 5 heb ik gebruikt soms haak je heel strak ja, dan, haak, dan neem je een haaknaald uh, losser maar uh, ja ik uh, ga nu beginnen en ik hoop dat je heel veel plezier hebt en uh, dan zie ik je zo weer terug tot zo we beginnen met de Royal en de steek is deelbaar door 12 en de afmetingen heb ik uitgeschreven in het kooppatroon maar ik zal het dadelijk ook hier voor de video laten zien maar je zet dus een opzetketting op en de breedte die Um, ja, die maat die jij nodig hebt, dus S, M of L, en dan is de stekenherhaling 12, dus iedere keer 12, en dan zal ik dadelijk even de afmetingen bijpakken pakken. Dus je zet een opzetlus en je maakt iedere keer 12 losse: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 11 12 en dan nog een keer natuurlijk 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kijk en dan ga je die lengte meten welke jij nodig hebt, tenminste de breedte hè? nog een keer 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kijk en als je dit dan meet dus 3 keer 12 ik zal dit dus even meten kom nu uit op 25 centimeter, dus heb je 50 centimeter breedte nodig dan doe je nog een keer 3 keer 12 uh, steken opzetten dus so dit is 1, 2, 3 keer 12 is 36. En als je dan twee keer die breedte nodig hebt, dus 50 centimeter, dan zet je 72 steken op. En op het eind maak je 3 lossen. 1, 2, 3. En dat is je begin lossen. En zo begin je dadelijk aan het patroon. En dan pak ik even het patroon bij en dan gaan we het even heel rustig uitleggen dus dit is het de uitleg over hoeveel lossen dat je nu opzet en bij de afmetingen kan je de maat zien en dan zie ik je zo weer terug, tot zo en ik pak nu eventjes het patroontje erbij en het ziet er misschien ingewikkeld uit, maar dat is het niet. Uh, ik heb de streepjes, dat zijn de stokjes. En de bolletjes, dit zijn de lossen. En je ziet dat dit de herhaling is. Iedere keer 12 lossen opzetten om te beginnen. En als we nu aan toer 1 beginnen, we hebben al 3 lossen gedaan. Dus 1, 2, 3, die hebben we al gedaan. En dan doen we 1 lossen en we slaan een losse over en we zetten in het 1 2 3 4e in de vijfde daar zetten we 4 minst een stokje en dan 4 stokjes een losse 4 stokjes en dan drie losse en we slaan er 3 over dus we beginnen met de eerste toer 1 2 3, 4 In de 5 steken we in en we zetten vier stokjes. 1, 2, 4. Kijk, en dan pak ik even het patroontje weer erbij. Ik heb nu 1, 2, 3, 4 stokjes gedaan. We slaan een steek over en we maken een losse. En we doen weer 4 stokjes. één losse, we slaan een steek, die slaan we over 1, 2, Nou, dan pak je weer patronen bij. Dan gaan we 3 lossen overslaan en we doen 3 lossen. En we gaan weer de herhaling in. Dus 4 stokjes, 1 losse, 1 losse overstaan, slaan en 4 stokjes. En dan doe je weer 3 losse en 3 steken overslaan. Dus we gaan nu 3 lossen doen 1 2 3 1 2 3 steken over en we gaan weer met 4 stokjes beginnen kijk dus dit is de herhaling je gaat eerst 4 stokjes maken 1 losse 1 los sla je over en 4 stokjes en dan doe je weer 3 lossen en 3 steken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 En dan is dit toer 1. Dan zijn we klaar met toer 1. Zie je netjes iedere keer 4 stokjes, een losse één overstaan. Vier stokjes en drie losse overstaan slaan en drie lossen maken. Vier stokjes, 1 lossen, 4 stokjes. 3 lossen en 3. Steken overslaan. Dit is de eerste toer. En dan gaan we nu naar toer 2. We beginnen de tweede toer en ik zal eventjes het patroon erbij pakken. De tweede toer beginnen we. Ja, hier staat een stokje, maar dit zijn eigenlijk twee lossen. Elke keer begin ik de toer met twee lossen. Maar goed, we beginnen hier bij toer 2 met twee lossen en een extra losse, want we slaan dit stokje over bij toer 2. Dan gaan we in het ene laatste stokje een stokje zetten of op het ene laatste stokje en op dit laatste stokje een stokje we zetten twee stokjes in die opening we zetten op het eerste stokje van dit groepje weer een stokje en op het volgende stokje een stokje 2 lossen 2 stokjes in die opening 2 lossen en dan gaan we dit groepje dit is weer de herhaling dus we gaan 2 we beginnen dus met 2 lossen: 1, 2. We keren het werk en we doen een extra losse want we slaan hier deze, die slaan we over. En we gaan in het ene laatste, dus eigenlijk als je deze meetelt, in het derde stokje vanaf de zijkant een stokje maken en in het vierde even goed de opening en dan gaan we in die opening twee stokjes maken 1, 2, dan gaan we in die eerste steek weer een stokje maken en op de volgende steek een stokje nu zie je dat dit groepje klaar is nu gaan we twee lossen maken en twee stokjes in de opening en weer twee lossen en we slaan deze twee over en we slaan deze twee steken over in toer 2 dus we beginnen met twee lossen en twee stokjes in die grote opening en 2 lossen en dan slaan we deze twee weer over en dan gaan we het eigenlijk hetzelfde groepje zoals we zijn begonnen met toer 2 die gaan we dus hier weer neerzetten dus een stokje nog een stokje in de opening twee stokjes en dan weer een stokje en een stokje dus dit groepje, dit herhaal je iedere keer in toer 2 en dan zie ik je op het einde van de toer dan zie ik je weer terug, tot zo we zijn nu op het einde van de tweede toer ik heb natuurlijk wel een iets kleiner stukje gepakt om het uh, makkelijker uit te leggen dus we hebben hier nog op dit groepje een stokje en een stokje en nu gaan we op het einde gaan we nog een losse nou doen, op het einde doe je een losse, ik zal even laten zien een losse en een stokje op die losse en een stokje op het laatste stokje dus die losse hebben we net gedaan we slaan dus dit stokje over we zetten op um, nee we zetten hier tussen een stokje dus tussen het laatste en de eerste drie losse daar zetten we een stokje en we zetten een stokje op het op die laatste drie losse van de toer dus op het einde heb je maar een losse en een stokje in de opening en een stokje op de laatste 3 losse en dan gaan we nu naar toer 3 zie ik je zo weer terug tot zo We gaan nu naar toer 3, en we pakken het patroon er even bij. En we hebben hier 2 lossen en een stokje op dit eerste stokje, en 2 stokjes in de opening. Dus toer 3. 2 lossen. We keren het werk. Een stokje op het eerste stokje. Twee stokjes in de opening: 1-2 als het te snel gaat. Zet de afspeelsnelheid langzamer. Dat kan door die drie verticale puntjes hierboven op YouTube aan te klikken. En je zet de afspeelsnelheid langzamer of sneller. Dus toer 3. Dan gaan we nu. Uh, twee lossen doen en een stokje op een stokje, en een stokje op een stokje en twee lossen: twee lossen op die middelste twee. Daar hoort op elk stokje een stokje, dus je slaat er iedere keer twee stokjes over, en op de derde, daar zet je een stokje, en op de vierde, daar zet je een stokje dan weer twee losse 1 2 zie je dat het patroon er zo een beetje in komt dan gaan we nu bij toer 3 zijn we twee stokjes in de opening zetten twee of een stokje op een stokje een stokje op een stokje en weer twee stokjes in de opening van toer 3 kijk en dan is dit die herhaling Iedere keer 2, 6, tenminste 2, 2 lossen en 6. 2 lossen, 2, 2 lossen en 6. Dat is de herhaling. 2 lossen, 2, 2 lossen en 6. Dus so dan zie je hoe de herhaling gaat. Dus so we gaan nu, we slaan er dus 1, 2 over. En we gaan in de opening 2 zetten. 1. 2 stokje op een stokje. En nog een keer een stokje op een stokje. En weer in die opening twee stokjes. 1 en iedere keer doe je twee losse ertussen en je slaat dus een twee steken over en dan ga je weer twee steken zetten op het derde en het vierde stokje dat is de herhaling en dan zie ik je weer terug op het einde van de toer tot zo dan zijn we nu op het einde van de derde toer en dan moeten we hierna nog 2 oh, lossen heb ik al gedaan en dan gaan we twee stokjes in die opening zetten en een stokje op het laatste stokje. Dus ik heb al twee lossen gedaan. Je slaat er twee over en je zet 2 stokjes in die opening van toer 3: 1-2 en om de toer te sluiten ga je een stokje op die laatste losse zetten en dan is dit toer 3 en je ziet de herhalingen, iedere keer 2 2 losse 6 stokjes 2 losse 2 stokjes 2 losse 6 stokjes 2 losse 2 stokjes, stokjes en het eindigt met 2 stokjes in de opening en 1 stokje op de laatste lossen. En dan gaan we nu naar toer 4, en dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. We beginnen de vierde toer met twee lossen. Dan keren we het werk. Dan pak ik het patroon er even bij en dan hebben we hier de rode. Ja, dit moeten we eigenlijk uh, even kijken. <laughs> drie losse zijn of twee. Ik vind twee lossen iets beter. Kijk, dit telt als stokje. Dan ga je op de volgende een stokje zetten en op de volgende steken stokje. En we zetten twee stokjes in de opening en twee losse Dus dan kom je aan de zijkant op 1, 2, 3, 4, 5 stokjes uit. 4. We hebben twee losse gedaan. Op de eerste steek een stokje. Op de volgende steek een stokje. en in de opening twee stokjes 1 2 Zie je dan als je deze meetelt dan heb je 5 stokjes, dus vier echte stokjes en twee losse Dan gaan we nu 2, even kijken hoor, 2 4 sorry hoor, dit is rood 2 losse doen en we gaan in de opening 2 stokjes zetten en we zetten een stokje op het eerste en een stokje op het tweede en weer 2 losse dan weer 4 stokjes 2 losse 4 stokjes en die 2 zie je die doe je op de laatste 2 en in de opening maar goed toel 4 we hebben nu dus wel 5 stokjes, minste 4 stokjes en 2 lossen dan gaan we nu 2 lossen doen 1 2 en we slaan deze twee over en we gaan in de opening 2 stokjes zetten 1 2 en op het eerste stokje een stokje en op het tweede stokje een stokje dan weer 2 lossen 1 2 en dan sla je 1 2 stokjes over en we gaan weer in die laatste 1 naar laatste een stokje zetten en in het laatste van het groepje een stokje en weer in die opening 2 stokjes dus de herhaling is iedere keer bij toer 4, kan je je makkelijk onthouden. Het zijn elke keer 4 stokjes en 2 losse, 4 stokjes en 2 lossen. Zie je? Dat je het patroontje zo mooi ziet, en dan zie ik je op het einde van toer 4, daar zie ik je weer terug. Tot zo. En we eindigen toer 4 met een losse en een stokje op het laatste stokje. Dus toer 4. We eindigen met een losse en een stokje op het laatste stokje. Dus een losse. We slaan dit stokje over. En dan gaan we in die laatste losse. Een stokje zetten en dit is het einde van toer 4. Je kan met deze steek alle soorten wol gebruiken, want het komt natuurlijk heel anders over um, op film qua kleur misschien. Dat je zegt nou, ik wil toch een andere kleur. Je kan hier allerlei andere dingen van meemaken, maar we gaan nu naar toer 5 en dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. we gaan nu naar toer 5 met 2 lossen en een, nou ja, ik zal even laten zien toer 5 2 lossen een stokje in die opening en een stokje op het eerste stokje van die groepjes van 4 en een stokje op het tweede stokje van de groepje van 4 en 2 lossen dus daar beginnen we mee we beginnen toer 5 met 2 lossen. 1, 2. Je keert weer het werk. We zetten een stokje in die opening. En we zetten een stokje op het eerste stokje van de vorige toer en op de volgende. En we maken twee lossen. Dan is dit je begin van toer 5. Dan gaan we twee stokjes in de opening zetten en twee lossen. En dan gaan we 6 stokjes maken. Dus we beginnen op laatste van het groepje van 4. De ene laatste en de laatste. We zetten twee in de opening. En weer op het eerste van het groepje van 4 en op het tweede van het groepje van 4, en 2 lossen. En dit herhalen we weer. Dus iedere keer 2 stokjes, 2 lossen, 6 stokjes. Maar je moet niet vergeten dat je met die 2 lossen ook altijd 2 stokjes overslaat. Dus toer 5. We hebben net 2 lossen al gedaan. Dus je slaat 2 stokjes over. En dan gaan we in die opening twee stokjes maken. 1, 2, 2 lossen. En dan sla je 1, 2 stokjes over. En dan ga je op het derde stokje van het groepje van 4 een stokje maken. En op het vierde stokje stokje, dan in de opening haak je twee stokjes 1, 2 en op die eerste weer een stokje en op die tweede weer een stokje en dan maak je dadelijk weer twee losse maar dit is dus de herhaling, iedere keer twee stokjes, twee losse, zes stokjes en dat is de vijfde toer en dan zie ik je op het einde van de vijfde toer dan zie ik je weer terug, tot zo we zijn nu op het einde van de vijfde toer ik heb al twee lossen gedaan en dit is de vijfde toer en dan eindigen we met op elk laatste stokje een stokje met drie stokjes eindigen we. Dus dan heb ik die twee los al gedaan. En dan sla ik er inderdaad twee over. En dan op het derde stokje een stokje. En op het vierde stokje een stokje. En, op stokje een stokje en dan op de laatste. Stokje en dan is dit toer 5 alweer, dus dan zijn we op het einde van toer 5 en dan gaan we dadelijk naar toer 6. Dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. We gaan nu naar toer 6. Met 2 lossen en een stokje op het eerste stokje. 1 lossen en 2 stokjes op het in de opening. En twee een stokje op een stokje. Een stokje op een stokje. En 2 stokjes. En 2 lossen. Eigenlijk is dit precies hetzelfde als door 5, maar dan um, verspringt dit. Dus daardoor krijg je ook het leuke patroontje erin. Dus we beginnen met 2 lossen en een stokje en 1 losse. Die moet je wel rekening houden dat dit maar 1 losse is en dan die 6 stokjes 2 lossen. Dus we beginnen toer 6 met 2 lossen, je keert het werk, we zetten een stokje op dit eerste stokje dan op het tweede stokje een stokje oh nee sorry dit is toe zes. dit was dus alleen maar een stokje op het eerste stokje en een losse dan in de opening gaan we twee stokjes maken 1 2 op dit stokje een stokje en op het volgende stokje een stokje en dan in de opening weer twee stokjes 1 2 dan weer twee lossen en we slaan 1 twee steken over en we doen weer een stokje op het derde stokje en een stokje op het vierde stokje en weer twee lossen en dit is de herhaling dus zes stokjes twee lossen 2 stokjes dus in die opening 2, hier weer 2, en daar weer 2, en dan weer 2 losse en je slaat er wel 2 over, en op het einde van toer 6, dan zie ik je weer terug tot zo. we zijn op het einde van de zesde toer ik heb hier 6 uh, stokjes gehaakt en op het einde dan gaan we nog uh, twee lossen doen en een stokje op het derde stokje en een stokje op het laatste op de laatste lossen, dus toer 6 we eindigen met twee lossen, een stokje op het 1, 2 derde stokje, en een stokje op de laatste lossen. En dit is het einde van de zesde toer, en dan gaan we naar toer 7, en dan zie ik je zo weer terug. Tot zo, we gaan nu naar toer 7, en we beginnen toer 7 met 1-2 losse, en nog een losse, en dan slaan we een stokje over. En toer 7 is dezelfde toer als toer 4. Dus so dat is echt iedere keer 2 stokjes in de opening en twee stokjes op het begin van de groepje, dus een stokje op een stokje, een stokje op een stokje, twee lossen. Slaat er twee over, en dan weer vier stokjes, dus so op een stokje op een stokje. Op het opening, we beginnen toe 7 met 2 lossen en 1 losse. 1, 2, we keren het werk nog een losse en deze slaan we over. En toe 7 beginnen we dus met 2 stokjes in de opening. Zie je, dus twee lossen en een losse, en we slaan deze over. We zetten twee stokjes in de opening en een stokje op het eerste stokje, en een stokje op het tweede stokje, twee lossen en deze twee slaan we over. En op de ene laatste, een stokje en op de laatste een stokje en weer twee stokjes in de opening en dat is iedere keer groepjes van 4 hetzelfde eigenlijk als toer 4 is toer 7 dus je gaat nu sla je deze twee over en dan ga je weer groepjes maken 2 in de opening En eentje op de eerste en op de tweede. En zo maak je heel toer zeven maak je af. Dus iedere keer twee lossen en een groepje van vier. En je slaat met twee lossen ook twee steken over. En dan zie ik je op het einde van toer zeven. Daar zie ik je weer terug. Tot zo. we zijn op het einde van de zevende toer met die groepjes van vier maar we eindigen met uh, vijf stokjes dus toer 7 is uh, de laatste twee stokjes daar doe je een stokje op een stokje in de opening een stokje op het stokje en een stokje op de laatste losse dat is toer 7 eindigt het dus dan heb je in totaal 5 stokjes dus op die laatste een stokje in de opening een stokje op dit ene laatste stokje een stokje en op de laatste losse en soms is dat wel eens lastig hoor op de laatste losse maar ik doe hem altijd gewoon door ik haal de draad op door twee omslaan door twee en dan heb je eigenlijk 1, 2, 3, 4, 5 stokjes op het laatst in toer 7. En nu begint de herhaling. En je denkt misschien van: nou, ik leer dit nooit, maar het is wel een hele leuke steek om met allerlei soorten garen te leren. Um, of het nu met dik garen is, of met heel dun garen. Uh, je kan er van alles mee maken. Moet je kijken hoe leuk dat die, die openingen komen. Dat is echt heel leuk en nu gaan we dus um, vanaf toer 7 ga je weer terug naar toer 2 dus vanaf toer 2 ga je iedere keer toer 2 3 4 5 6 7 herhalen en na toer 7 ga je weer naar toer 2 en dat is de herhaling en dan uh, zal ik de afmetingen heb ik voor de video gezet en dan kan je echt even goed meten hoeveel steken dat je op moet zetten maar dit is het patroon en dit heb ik uitgelegd en uh, dan ga ik zelf lekker verder haken en jullie ook want jullie kunnen nu met toer 2 weer verder dus je spoelt het video weer terug en dan ga je lekker verder haken tot de gewenste lengte en uh, nou, dan zie ik je daar weer terug tot zo veel haakplezier Als je alle panden op de juiste maat hebt gemaakt, dus hier dus het achterpand, het linker voorpand en het rechte voorpand, alle delen zijn allemaal gelijk, dus je kan ze in allerlei manieren neerleggen. Uh, je houdt wel de begindraadjes aan de onderkant, dus uh, zo leg je het netjes neer en ja de afmetingen staan en in het patroon en ik zal de afmetingen nog in de film zetten en dan pak je een passend truitje en dat leg je helemaal hier aan de bovenkant en ik zal het truitje even pakken kijk ik heb een passend truitje aan de bovenkant hier gelegd tot de schoudernaden. dus dit is het dit is gewoon een strak truitje Um, maar omdat je natuurlijk een vest is altijd lekker los en het gaat erom dat je deze afmeting tot je oksel dus wat jou past en dat mag passend zijn maar je mag ook iets lager gaan zitten en dan zet je hier een steekmarker neer en ik zet hem toch op deze lijn mag dan moet je dit even aanhouden dus de oksel en dan zet je hem op deze lijn pak je een steekmarker en daar um, ga je de het voor- en het achterpand aan elkaar naaien. Dus dan naai je dit helemaal aan elkaar en dan kan je haken. Dat kan je met de stopnaald doen, maar ik pak gewoon mijn haaknaald. En je zorgt wel dat het een beetje doorloopt. Dus dat alle toeren, zoals je hier een toer hebt met 6 en 2, dan loopt dit moet doorlopen. Dus vanaf de oksellijn en dat ga je ook aan die kant doen: de oksellijn en dan ga je alles aan elkaar haken tot aan de onderkant en dan zorg je ook weer dat de het patroon uh, doorloopt dus heb je hier die rij met 4 stokjes dan zorg je ook dat je hier de rij met 4 stokjes hebt en dan is dit je oksellijn. ja je zet hem vast met een steekmarker en dan ga je dit aan elkaar haken en Dan zie ik je dadelijk weer terug. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Um, gaan we dadelijk nog um, de schouderlijn maken. Maar nu even de zijnaad. Tot de oksellijn ga je die vasthaken. En dat doe je gewoon eigenlijk door je haaknaald erin te steken, draad ophalen en uh, ja vasthaken tot je oksellijn. En dan zie ik je zo weer terug tot de schouder, tot zo! om nog even te laten zien hoe ik het patroon laat doorlopen heb ik iedere keer de toer met vier stokjes heb ik aan elkaar gezet kijk en dan zo loopt het patroon mooi door en ik hou die ook zo aan maar ik heb toch besloten om hem iets lager vast te zetten dus deze gaat eruit en ik zet hem hier vast zodat je echt een lekkere ruim makkelijk in te stappen vest krijgt en ja dat doe je ook aan die kant zodat het patroon mooi doorloopt en ja krijg je straks een vest dus ik dacht ik film nog heel even door hoe ik dan het patroon mooi door heb laten lopen dus elke keer de toer met die vier stokjes daar een steekmarker in te zetten en dan zie ik je zo weer terug tot zo! als je klaar bent met de zij dan leg je hem weer plat op het uh, op de ondergrond met de verkeerde kant naar onder, dus de goede kant zie je nu dat het doorloopt en tot de steekmarkeerder van je arm dus je legt de goede kant ja, naar je toe, dan uh, gaan we de schouders uh, aan elkaar naaien en je houdt de opening voor je hals je zet in het midden van het achterpand dus precies in het midden van het achterpand daar zet je een steekmarkeerder en dan 10 centimeter naar links en 10 centimeter naar rechts tot daar dus hier zet je een steekmarker en hier zet je een steekmarker en tot daar ga je de schouders aan elkaar haken en dat betekent als je hier dus de goede kant hebt dat je dus je zijkant naar de zijkant klapt zeg maar en dan haak je tot die 10 centimeter hier vanaf het midden achter daar zet je weer de schoudernaden aan elkaar en dan krijg je een beetje zo die uh, dat dit terug gaat vallen maar je hebt allebei goede kanten dus dat wordt mooi en ook aan deze kant doe je het zijpand weer tegen het achterpand aan het leggen en je haakt de schoudernaad tot 10 centimeter oh sorry hoor <laughs> ik weet niet of je nog kan zien de schoudernaad tot 10 centimeter vanaf het middenachter en die haak je dan weer vast of je naait hem vast en um, dan zie ik raak weer terug dat zo kijk als je de schoudernaden ook zo hebt dicht, uh, gehaakt. en je ligt hem weer allemaal aan de goede kant dan komt hij het uh, happy Guardian vest zo uit te zien en um, ik ga nog nadenken over um, ja, hoe ik uh, de afwerking doe. Dus hoe ik nog een randraam maak. Misschien wordt het heel simpel, misschien ook niet. En de onderkant ook. Um, ik ga dat wel in een andere film uitleggen. Want uh, dan uh, maak ik daar gewoon een aparte video voor. Kijk, zie je hoe mooi het patroon loopt? Dit in het midden. En dat dit middenvoor hier zo sluit. Nou, ik zou zeggen: heel veel haakplezier met dit vest en um, ja in een andere video dus blijf kijken abonneren op de knop klikken en zet de notificatiebel aan en dan uh, gaan we in een andere video ga ik de afwerking uitleggen maar ik zou zeggen heel hartelijk bedankt voor het kijken en uh, tot de volgende video tot ziens